Ik heb het ooit gelezen, ik weet niet wie het uh, geschreven of gezegd heeft. Maar het is, die kun je het uh, belden als een boom die uit de grond gehaald hebt en ergens anders geplant. In het begin, zeg maar, die, de, de bladen vallen, die, uh, het lijkt dat het de boom doodt is, maar het heeft tijd nodig om weer te kunnen groeien. Zo is het uh, met alle vluchtelingen uh, die iets willen bereiken in uh, een andere land. Ik ben met mijn uh, twee zussen en broertje gekomen. Een jaar later kwamen mijn ouders en anderhalf en zes maanden later is mijn vrouw ook gevlucht. Toen ik begonnen met uh, de Briebazer was ik Drie jaar niet met studie bezig, alleen de Nederlandse taal. Daardoor is mijn kracht qua uh, focussen, zeg maar, en uh, uh, concentreren uh, bedoel ik dat het lager is dan vroeger. Omdat ik de pre-bachelor gevolgd heb, had ik ook de kans om een Brie master te kunnen doen, omdat ik al een bachelor heb. Dus uh, had ik me gemeld en de uh, Annals en de wiskunde bijgehaald. Meerdere partijen heeft dit programma ondersteund, onder andere uh, Fonds, Tilburg Fonds en UAF, uh, Dus uh, een organisatie die vluchteling ondersteunt en Tilburg uh, gemeente. Ik heb ook de master's Data Science and Society gestudeerd, dus ik wil iets in de society doen.